Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. We moeten ons ervan weerhouden om onszelf te vergelijken met iemand anders. Want God wil niet dat we gefrustreerd zijn en ons onwaardig voelen als hij ernaar verlangt om zijn zegeningen aan ons te geven. Ons leven vergelijken met andermans leven is oneerlijk naar hen en naar ons toe. Het is oneerlijk voor hen, omdat als we jaloers worden op wat zij hebben, wat zij weten, hoe zij eruit zien en we het hen beginnen kwalijk te nemen. Vervolgens kunnen we hen niet langer waarderen als fijne door God gezegende mensen. Het is oneerlijk naar ons toe, omdat het Gods plan voor ons eigen leven beperkt. Vergelijking zegt tegen God, ik wil uw werk in mijn leven beperken tot dit en niets anders. Ik wil precies zo zijn als deze andere persoon. Maar God heeft een speciaal plan voor een ieder persoonlijk. Zijn plan voor jou is groter dan je je ooit zou kunnen voorstellen stop met het kijken naar zijn plannen voor anderen, zodat je kunt wandelen in de plannen die Hij voor jou heeft en de daarbij behorende zegeningen kunt ontvangen. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, help mij om mijn hart eerlijk te onderzoeken en breng Elke vorm van jaloezie, wrok of frustratie aan het licht die in mij is ontwikkeld, doordat ik mijzelf met anderen vergelijk. Ik wil alles zijn wie U wilt dat ik ben, en het leven leiden die U voor mij heeft. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking?